Welkom bij Pols Model Trainstof. Toch nog eens even terugkomen naar deze dubbeldekker. Um, ik heb inmiddels het achterwiel uh, het wiel gerepareerd. Er is wel wat lijm te zien. Ik denk dat ik dat nog een beetje bij ga kleuren. Maar dat komt uh, later. Toen ik hem openmaakte, zag ik dat het hier binnenin uh, een keer gesmolten is geweest. Misschien iemand met uh, creatieve lijm. Kijken of ik dit goed in beeld ga krijgen of het is een, um, het is daar veel te warm geweest met de gloeilampen um, hierdoor was de um, uh, rode verlichting uh, eens kijken uh, de kleurstof van de rode verlichting was op um, een van de lichtgeleiders gesmolten die zelf ook weer half afgebroken half gesmolten was en het rode lampje hier um, is dus op de punt redelijk wat van zijn kleurstof kwijtgeraakt. Dus toen ik hem op de baan zette om te kijken hoe die eruit zag, had ik twee keer wit licht. Ik heb daarom de uh, gloeilampen in deze vervangen voor LEDs. En hier binnenin heb ik, uh, even kijken, kabel gepakt. Wat zal het zijn? De twee, nee, anderhalve millimeter kabel. Um, 1,5 mm lichtgeleider Zoiets als deze Alleen dit is dan de wat dikkere variant Klein stukje vanaf geknipt Een tang gepakt En hem goed warm gemaakt En hard geknepen Hierdoor hebben die lichtgeleiders uh, Deze vorm gekregen uh, Van de verlichting Of in ieder geval iets wat er heel dicht bij de buurt zit um, Dat heeft er in ieder geval voor gezorgd dat de Lichtgeleiding nu een stuk beter is Alleen, uh, helaas, uh, doordat dit allemaal gesmolten is, lekt er vrij veel van de, uh, van de witlicht naar de rood en, en andersom. Maar dat is ook niet iets wat ik nog kan verhelpen, ben ik bang. Dat is uh, een keer gruwelijk misgegaan. Dat zal ook best wel gestonken hebben. Wat ik verder heb gedaan is, uh, ik heb hier een uh, laser decoder zitten. Die heb ik... Uh, Netjes je het weg te werken hier achter de stoelen. Die die hebben ook de mogelijkheid om de motoren aan te sturen. Maar dat heb ik bij deze niet gebruikt. Dus ik gebruik hem als functiedecoder. Zo'n decoder is ook uh, iets van 10, uur, 10 euro. En ze zijn redelijk voor uh, wat oudere treinen. Maar voor, uh, voor Lima's of zo. Maar voor echt mooie treinen zou ik zeggen: pak een andere decoder. En dat is dan ook uh, waarom ik er nu wat over heb. Nou, deze hoeft in feite alleen maar in elkaar. En uh, dat ga ik dan ook al rustig op mijn gemak doen. Deze openmaken trouwens. Je moet hier iets tussen zetten, zodat dit clipje los gaat en dat gaat pas los met een heleboel gekraak en niet zo prettig geluid. Als je echt denkt dat het op scheuren staat, maar het uh, is gelukkig goed gegaan. Dus ik ga deze dichtmaken. En. Uh, dit kabeltje hier eruit halen. En het eindresultaat zal ik zo even laten zien. Dan kun je wel degelijk die uh, lichtlekkage nog zien. Helaas. Maar voor de rest zie je dat het best mooi geworden is. Dus uh, bedankt voor het kijken. En uh, geniet ervan. Hier zie je de witte verlichting. Met duidelijk ook de lekkage. Aan de binnenkant kun je ook de lichtlekkage zien. En de rode verlichting. Ook met lekkage naar andere plekken. Beter dan altijd was, toen was het twee keer wit. Dit is de locomotief. Met gewone gloeilamp. Maar hiervan is de hele binnenkant niet gesmolten. En ook bij rood zie je vrij heldere rode lichten zonder veel lekkage. Dus uh, dat is het verschil. Met een goede binnenkant en een gesmolten binnenkant. Misschien dat ik nog een manier ga bedenken om die binnenkant te repareren. Of misschien dat ik een keer een oude op de kop tik en daarmee deze in goede staat breng. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe en meer van dat. En tot de volgende keer.